Zo'n brief schrijven kost eigenlijk geen tijd, en op die manier helpen, dat vind ik uh, wel leuk. Ik ben vandaag eigenlijk al een beetje, de hele dag, zo onder de indruk. En uh, ik vind het een heel innemend uh, gebeuren. Ik vond het wel fijn om, om hier daarnet die uh, Nigeriaanse Moses te horen. Die zei dat het dan toch ook nog effect had om die brieven te schrijven. Dus daarom blijven we dat maar doen. Hè. Dat is gewoon leuk al die verhalen te horen waar het succesverhalen zijn geworden. En het is hier supergezellig.